Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de nieuwe Google Sheets app. Uh, Atom heeft deze onlangs uh, gelanceerd. En met deze app kan je gegevens laten wegschrijven vanuit Homey in een Google Spreadsheet. Nou, dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld uh, gegevens wil opslaan uh, van je slimme meter of uh, je gasverbruik, je waterverbruik. Uh, als je een bepaald apparaat wil monitoren, kan je dat weg laten schrijven. Je kan uh, bijvoorbeeld status van heimdall uh, weg laten schrijven in een Google Spreadsheet. Uh, dus ja, het is super handig. En dat wil ik jullie graag vandaag gaan uitleggen hoe je dat kan doen. Ja, een Google Spreadsheet is eigenlijk hetzelfde als een uh, Microsoft XL bestand. Alleen uh, Google noemt dit uh, Spreadsheets. Ja. Om dit te kunnen gebruiken is het wel belangrijk dat je even een account aanmaakt. En dat kan je doen bij accounts.google.com/singup. Daar kan je een account aan maken. Um, en als je naar deze site toe gaat, wil je een klein minuutje doorlopen, kan je een account aanmaken en dan uh, kan je de Google Spreadsheets gaan uh, gebruiken in combinatie met Homey. Oké, okay, laten we snel uh, verder gaan. We gaan nu naar Google en daar um, ga je in de linkerbovenhoek, of nee de rechterbovenhoek, sorry, ga je naar het vierkantje met al de puntjes. Nou, als je daar op klikt, zie je alle apps die beschikbaar zijn. En als je dan een beetje gaat scrollen, dan zie ik hier spreadsheets. Nou, daar kan je op klikken en dan zijn we hier bij de Google spreadsheets. Um, om nu een spreadsheet aan te maken, klik je op de grote plus bij leeg. Dan maak je een nieuwe lege spreadsheet aan. En zoals je ziet, heeft hij er eentje aangemaakt. Nou, nu moeten we eerst wat uh, dingetjes gaan instellen, zodat we zo meteen een goede spreadsheet krijgen. Dus laten we dat eens gaan doen. Als eerste geven we deze even een naam. noemen we voor nu even demo sheet. Nu ga ik als eerste eventjes de eerste kolom vastzetten. Dus ik klik op het eentje, daardoor selecteert hij heel de bovenste kolom. Klik ik met mijn rechtermuisknop op het eentje en dan zeg ik meer rijacties bekijken en dan zeg ik vastzetten tot eerste rij. Nou, wat hij nu gedaan heeft is dat hij de eerste rij vast heeft gezet. En als ik dan zo meteen ga scrollen, dan blijft de eerste rij staan. Dat is wel makkelijk, uh, zodat je kan uh, weten welke kolom uh, wat is. Nou, nu die nog geselecteerd is, klik ik ook eventjes op de B van vet gedrukt. En ik selecteer hier bij horizontaal uitlijnen, de middelste, zodat die in het midden uitlijnt. Nu ga ik de kolommen invullen. Datum en tijd. Klik ik ook hier nog eventjes op de kolom, zodat ik hem netjes in het midden uitlijn. Doe ik dat ook eventjes bij B, C en D. Nou, zeg ik hier elektrometer. Hier ga ik zo meteen mijn elektrometer weergeven nu heeft mijn Elektra-meter ook een dal en een piektarief. Dus ook die ga ik hier opgeven. En ik even dal en piek. Oké. Okay. Nou uh, heeft dit, hebben we dit aangemaakt. En als ik dan zo ga scrollen, dan zie je dat de eerste blij, rij netjes blijft staan. En dat is wel makkelijk. Als je straks heel veel gegevens in deze uh, lijst hebt staan, dat je weet welke kolom wat is. Nou, ik wil graag één documentje aanmaken voor mijn energiemeter. Maar om nou je elektra, gas en uh, watermeter op één sheet te hebben is niet echt makkelijk. Dus daarvoor gaan we een extra blad aanmaken. Dat kan je doen door in het, op het plusje te klikken in de linker onderhoek. Klik ik er twee keer op, maak ik drie bladen aan. Nou. Klik ik met mijn rechtermuisknop op het eerste blad en dan zeg ik naam wijzigen. Dan zeg ik daar, elektra. dat blad hebben we al aangemaakt. Dan doe ik het ook bij het tweede blad. Dan zeg ik naam wijzigen, dan zeg ik gas. En het derde blad, doe ik hetzelfde en dan zeg ik water. Oké. Okay. Nu heb ik drie uh, tabbladen aangemaakt. En kan ik daar de gegevens uh, op weer gaan geven. Zet ik bij de eerste kolom, die zet ik weer eventjes vast. Ik maak ik hem dik gedrukt. En zorg ik dat hij in het midden is uitgelijnd. Datum en tijd. En Gasmeter. Doe ik hetzelfde bij de eh, watertaplat. Dik gedrukt. In het midden uitlijnen. Datum en tijd en watermeter. Oké. Okay. En we hebben nu een mooie spreadsheet aangemaakt, dus we kunnen verder gaan in Homey. We zijn hier in Homey en om de Google Sheets te kunnen gaan gebruiken, moet je eventjes de app installeren. Als je die geïnstalleerd hebt, kan je een apparaat gaan installeren. Daarvoor klik je op het plusje in de rechterbovenhoek en dan zeg je nieuw apparaat. Nou, Dan zoek je de Google Sheets app op. Bij mij staat die hier zo klik je op sheets en user zeg je verbinden en dan kan je nu gaan inloggen met je uh, google account die je hebt aangemaakt en waar je net je google sheet hebt aangemaakt het is wel eventjes belangrijk dat je deze twee opties selecteert de eerste optie daar geef je, mee, uh, daar geef je toestemming mee uh, dat Homey uh, al je Google Drive bestanden kan weergeven en downloaden en je geeft met de tweede optie geef je toestemming dat uh, Homey al je Google Spreadsheets kan bekijken, bewerken, maken en verwijderen. Het is wel even belangrijk om dit uh, aan te vinken anders uh, is de kans groot dat het niet goed gaat werken. Oké, okay, nou, Als je hier dan bent ingelogd dan uh, ...kan je een apparaat gaan toevoegen. Ik heb al een apparaat toegevoegd. Dus ik verlaat hem nu. Bij mij zie je je sheet. Dat is mijn Google sheet die ik heb aangemaakt. Dus als je een apparaat hebt aangemaakt... ...kan je een flow gaan maken. Dus we gaan naar de flows toe. Maken we een nieuwe flow aan. Kies voor nu eventjes een advanced flow. En dan kunnen we gaan beginnen met het maken van een flow. Nou, omdat ik mijn uh, slimme meter wil uitlezen, voeg ik als eerste een ALS-kaart toe, zoek ik mijn slimme meter op, en dan zoek ik de stroommeter op. Ja. Um, ik kan nu meteen de Google uh, spreadsheet kaarten aankoppelen, maar voor de Electra heb ik ook een DAL en een piktarief, tarief, dus daarvoor ga ik als eerste een N-kaart nog toevoegen. Dat is de logica kaart is precies. Koppel ik de stroommeterkaart aan de logica kaart. Zoek ik mijn slimme meter op, zeg ik tarief. De waarde is precies 1, want 1 is gelijk aan een dal. En dan ga ik nu een dan kaart toevoegen. En dat is de Google Sheet kaart. Je kan hier naar de app Google Sheets gaan of je kan je apparaat opzoeken zoals je hem uh, genoemd hebt. En als je die dan selecteert zie je hier twee opties. De bovenste kaart die zet een waarde in een document op een bepaalde sheet. En de onderste kaart die zet... Een waarde in een document op een bepaalde sheet, maar hij voegt er een tijdstempel aan toe. Nou, omdat het wel uh, handig is om een tijdstempel erbij te hebben voor je uh, slimme meter, kies ik de onderste kaart. Koppel ik die daaraan, Kopieer ik deze kaart door te selecteren ctrl-c, ctrl-v. En die doe ik daaraan. Nou. Gaan we de kaart invullen. Dan zeg ik value. Nu kan ik hier een vaste waarde invoeren. Maar we hebben te maken met een stroommeter. Die waarde die verandert de hele tijd. Dus ik ga hier een tagje toevoegen. En ik doe hier energie. Um. Deze kaart zal de eerste kolom van je Google Spreadsheet gebruiken voor de datum en tijdstempel. En de tweede kolom wordt dan de waarde. Wil je nou meer waarden? Dan kan je er een punt, komma aan toevoegen. En vervolgens nog een kaartje toevoegen. T1 is mijn dalmeter, dus die voeg ik hier toe. Uh, nou, nou wil ik hem in een document zetten dus ik klik op document selecteer ik demo sheet en bij sheet kan ik het blad selecteren welke, waar ik de gegevens op wil uh, wegschrijven in dit geval is het de elektra meter dus ik selecteer Electra. en dan zijn we met deze kaart klaar nu wil ik ook eentje voor het piektarief dus ik ga hier weer de waarde invullen. Nou, ik wil daar de waarde energie hebben. Maar nu moet hij niet in de, de. piekmeter niet in de derde kolom. Maar in de vierde kolom. Nou, dan voeg je twee keer de. Punt komma toe. En vervolgens. Geef je de waarde op van jouw van jouw piekmeter. Nou, selecteer ik weer de demo sheet en de sheet Electra. En nu worden deze waarden weggeschreven in het document demo sheet op de sheet Electra. Ga ik ook eventjes mijn gasmeter toevoegen. Dus ik zoek weer mijn slimme meter op. Ik zeg de gasmeter is veranderd. Nou, kopieer ik deze kaart door CtrlC, CtrlV. Koppel ik de gasmeterkaart aan de Google Sheets kaart. Je ziet nu de, dat de waarde hier onbeschikbaar is. Dat komt omdat hij niet meer aan de elektrakaart kaart gekoppeld zit. Die waarden kun je allemaal. Verwijderen, ik klik je weer op het tekje en dan selecteer je de gasmeter. Nou, het document blijft hetzelfde, dus daar hoef ik niks aan te doen. Alleen de sheet verandert wel, dus ik klik op elektra en ik selecteer hier gas. Nu zal die uh, de waarde van de gasmeter op de gas sheet zetten. En hetzelfde doen we voor de watermeter. Ik zoek mijn watermeter op. Zeg ik de watermeter is veranderd, doe ik Ctrl+C c ctrl v koppel ik de waterkaart aan de Google Sheets kaart. Bij de waarde selecteer ik nu de water -tag. en bij de sheet selecteer ik water. Nu ben ik klaar, dus ik uh, sla hem op, demo sheet, opslaan en nu zijn we klaar. Uh, nu moeten we eventjes wachten totdat de waardes worden bijgewerkt en zodra dat gebeurd is kom ik weer bij jullie terug. Nou, zoals je kan zien uh, heeft hij de uh, elektrometer de waarde al bijgewerkt. En je ziet nu dat het piektarief actief is, want hij heeft hier de waarde in de piekkolom gezet. Um, ja, dat komt dus omdat we uh, de uh, N-kaart hebben toegevoegd. Zodra het daltarief actief wordt, gaat hij de dalkolom invullen. Wordt het piektarief actief, gaat hij de piekkolom uh, invullen. De elektrometerkaart die wordt altijd ingevuld. Um, en ja, zo kan je dus goed inzicht krijgen. De gasmeter en de watermeter die zijn nog niet uh, bijgewerkt. Maar zo kan je dus zien dat, het, uh, dat de flow werkt. Zo maak je dus uh, een Google Spreadsheet met Homey. Ja. Je kan het dus zo gek niet bedenken of je kan er een flow maken en je, je gegevens laten wegschrijven in een Google Spreadsheet. Uh, ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen, laat ze dan even hieronder achter in de reacties of uh, kom in de homie Cornelissen Facebookgroep en stel daar je vraag. En ja, wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.